Welkom allemaal, in deze video gaan we kansen berekenen van een binomiaal kansexperiment. Laten we eens kijken naar het volgende voorbeeld. We moeten de kans berekenen dat wanneer we 4 keer gooien met een dobbelsteen, we 2 keer een 3 gooien. Laten we beginnen met het definiëren van onze stoogast, oftewel de toevalsvariabele. We nemen daarvoor de hoofdletter x en we zeggen x is gelijk aan aantal keren dat we die 3 nemen. Gooien. Wanneer we nu kijken naar de situatie, dan zien we dat we per worp twee mogelijkheden hebben. Of we gooien een 3, dan spreken we van succes. Of we gooien geen 3, dat noemen we een mislukking. Wat is nu de kans dat we met een worp succes hebben? We zijn op zoek naar het geval waarin we een 3 gooien. Een doppelsteen heeft zes vlakken. Dus we hebben 1 mogelijkheid. Dus die kans op succes is 1 6 We willen de kans berekenen dat wanneer we 4 keer gooien, we precies 2 keer een 3 gooien. Nou laten we eerst eens kijken op hoeveel manieren kan ik die 2 keer een 3 gooien. Dus we hebben de verschillende volgorde. En 1 volgorde kan zijn dat ik begin met een 3. Vervolgens gooi ik nog een keer een 3. Maar dat betekent dat de volgende 2 worpen geen 3 mogen zijn. Ik had ook een andere volgorde kunnen hebben. Dus ik begin met een 3, dan 2 keer geen 3, dan vervolgens wel weer een 3. Waardoor ook eerst 2 keer geen 3 kunnen gooien, dan 2 keer wel een 3. En we kunnen eerst geen 3 gooien, 2 keer wel een 3 en geen 3. Dus je ziet, er zijn 4 mogelijke volgordes om die 2 3'en te gooien. Nou, dit hadden we ook kunnen berekenen met 4 boven 2. Nou, laten we eens kijken of we de kans nu kunnen berekenen. We zijn op zoek naar de kans dat we twee keer een 3 gooien. Dus ik zeg p x is 2. En twee keer een 3 gooien, dat betekent dus 1 zesde maal 1 zesde. Maar dit betekent ook dat ik twee keer geen 3 mag gooien. Dus een 3 en een 3 en geen 3 en geen 3. Dus ik vermenigvuldig dit met de kans dat ik geen 3 gooi, oftewel 5 6 tot de macht 2. Op hoeveel manieren kan deze situatie voorkomen? Dat zijn er 4 boven 2. En ik zie de kans dat ik bij 4 worpen 2 keer een 3 gooi is 0,116. Afgerond 0,116. Een kansexperiment als deze dat noemen we een binomiaal. Kansexperiment. Nou, Wat is nu een binomiaal kansexperiment? We hebben een situatie waarin we spreken van teruglegging, oftewel de verschillende worpen zijn onafhankelijk van elkaar. En we hebben twee mogelijkheden. Dus er zijn twee mogelijke uitkomsten, succes en mislukking. Een experiment waarin sprake is van twee mogelijkheden, succes en mislukking, noemen we ook wel een Bernoulli-experiment. Wanneer we meerdere keren zo'n Bernoulli-experiment uitvoeren, kunnen we de kans op een x-aantal keren succes berekenen met de volgende formule. Dus de kans dat x gelijk is aan k, kunnen we berekenen door n boven k te vermenigvuldigen met p tot de macht k, maal 1 min p tot de macht n min k. We zien, die k zit aantal keren succes. In ons voorbeeld van zo net hebben we gezien x is 2. We zijn op zoek naar 2 keer succes. Dus die k is het aantal keren succes. De n staat voor het aantal keren dat we dat experiment uitvoeren. 4 worpen, 4 keer het experiment uitgevoerd. En de p, Staat voor de kans op succes. In dit geval een 3 gooien, oftewel 1 zesde. Laten we eens kijken naar een voorbeeld. We hebben een toets die bestaat uit 10 meerkeuzevragen. En elke vraag heeft 4 antwoordmogelijkheden. We willen nu gaan berekenen wat de kans is dat je precies 6 antwoorden goed gokt. En de formule die we zojuist hebben gezien, gaan we ditmaal gebruiken om deze kans te berekenen. Nou, ik vind het altijd handig om even een klappapiertje erbij te pakken om wat gegevens te noteren. Ik zie dat m, dus het aantal keren dat ik het experiment uitvoer, is in dit geval 10. De toets bestaat uit 10 vragen. En het aantal keren succes is in dit geval 6. Ik ben op zoek naar 6 goede antwoorden. En de kans dat zo'n antwoord goed is, nou, wanneer ik ga gokken en ik heb 4 mogelijkheden waarvan eentje goed is, dan is die kans 1 gedeeld door 4, oftewel 0,25. Het complement van deze kans, oftewel 1 min p, is dan 0,75. Belangrijk is om in je uitwerking altijd even de stochast- of toevalsvariabelen te definiëren. Dus in dit geval we zeggen x is het aantal goede antwoorden en we moeten daarbij vermelden dat x binomiaal verdeeld is met n is 10 en een kans, oftewel p van 0,25. Dus noteer deze twee dingen altijd even in je berekening. Vervolgens gaan we naar de formule. We krijgen de kans voor x is 6 is gelijk aan n boven k, oftewel 10 boven 6, vermenigvuldigen met p tot de macht k geeft 0,25 tot de macht 6, vermenigvuldigen met 1 min p, dat was 0,75, n min k geeft 4, dus 0,75 tot de macht 4. Merk ook even op, die 6 en die 4, die exponenten, wanneer ik die optel, is dat altijd gelijk aan n. Dus we zien, 6 plus 4 nou, Dit voer ik in, in mijn rekenmachine en ik krijg de kans op 6 goede antwoorden is gelijk aan, afgerond op 3 decimalen, 0,016. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.